Bestaander buitenaardse wezens. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. u aan een buitenaards wezen willen laten horen en zien. Wat u net hoorde en zag zijn geluiden en beelden die 40 jaar geleden werden meegestuurd met de Voyager-ruimtetuigen. Deze missies werden gelanceerd door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, de NASA, met als doel de buitenste regionen van ons zonnestelsel te gaan verkennen. Het zou een reis worden zonder retour. Nu, op die gouden grammofoonplaten staan dus die geluiden en die beelden, en die werden meegegeven als een soort geschenk aan mogelijke buitenaardse beschavingen. Een soort impressie van hoe het leven is op aarde, gezien vanuit ons mensenperspectief. Nu, wat is de kans dat een buitenaardse beschaving een zonde, de grootte van een kleine auto, zal onderscheppen in die onmetelijke kosmos? Dat hij de platen zal vinden, de handleiding zal snappen ook niet zo simpel en erin zal slagen er naar te luisteren. Buitengewoon klein, maar het moest maar eens zo zijn. En ze zullen dan onder andere begroetingen kunnen horen in 55 mensentalen, waaronder de onze. Hartelijke aan iedereen. Nu, veertig jaar later zijn onze muziek en onze beelden al een beetje geëvolueerd. Maar onze vragen over onze positie in de kosmos zijn nog altijd dezelfde. Wie zijn wij? Waar komen wij vandaan? Waar gaan wij naartoe? Zijn wij alleen? En veertig jaar later, dan het wegsturen van die Voyager, zijn wij als astronomen ook beter in staat om deze vragen te beantwoorden. En dat ga ik vandaag doen. Maar eerst moet ik jullie daartoe een snelcursus geven in astronomische begrippen. We beginnen met wat is een ster? Een ster is een gigantische gasbol die in haar binnenste zo heet is dat ze lichtere elementen kan omzetten in zwaardere elementen. We noemen dat proces kernfusie. En daardoor gaat een ster stralen in zichtbaar licht. Zonder de sterren zou onze kosmos stiek donker zijn. Onze zon is een ster. Nu, sterren komen in allerlei kleuren, maten en gewichten en onze zon is een gemiddelde ster. Op een ster zelf kan geen leven ontstaan, want die is te heet. Leven kan wel ontstaan op een planeet. Een planeet is een hemellichaam dat rond is en dat draait rond een ster. We hebben hier een mooi model staan van planeten. Die draaien allemaal rond die centrale zon. Nu, planeten komen ook in allerlei grootte en maten en gewichten, zoals we zien in ons eigen zonnestelsel. En op een planeet kan dus mogelijk wel leven ontstaan. Nu hebben we nog binnen ons zonnestelsel de manen. Manen zijn hemellichamen die draaien rond een planeet. En wij hebben zelf een maan, de maan. Maar er zijn planeten die tientallen manen hebben. Nu, al die planeten en. Manen draaien dus rond onze zon en dat vormt dan ons zonnestelsel. En in ons zonnestelsel is de aarde vanaf de zon gezien de derde planeet op rij. Hier ziet u de grootte op schaal, maar de afstanden zijn totaal niet op schaal. Dus die afstanden zijn veel, veel groter. Nu, ons zonnestelsel is niet het enige zonnestelsel. Andere sterren kunnen ook planeten hebben en die noemen we dan exoplaneten. Nu, al die planeten, die draaien rond hun sterren met hun manen, die verzamelen zich in galaxieën. Galaxieën zijn eilanden van honderden miljarden sterren. In onze eigen galaxie, de Melkweg, bevindt onze zon met haar planeten zich in de buitenwijken. Wanneer u op een heldere avond naar boven kijkt, dan ziet u de sterren van onze eigen galaxie. Nu, het aantal galaxieën in onze zichtbare kosmos wordt geschat op ook een aantal honderden miljarden. Dus er zijn heel veel sterren. Er zijn meer sterren in de kosmos dan er zandkorrels zijn op alle stranden en alle woestijnen van de aarde samen. Voor ons astronomen is die kosmos, met al die galaxieën en die sterren, is onze speeltuin of ons laboratorium. Maar we hebben één groot probleem. Namelijk, alles staat heel ver weg. Vandaag de dag kunnen wij met onze ruimtetuigen de ruimte ingaan en kunnen we ons zonnestelsel verkennen. Tot bij de maan reizen met een ruimteschip duurt een paar dagen. Naar de zon of naar Mars duurt een paar maanden. Ons zonnestelsel verlaten duurt tientallen jaren. En dan is het nog een hele lange weg om tot bij de volgende ster, onze buurster, te geraken. Om daar te geraken, hebben we een aantal tientallen duizenden jaren nodig met onze huidige technologie. Dus met andere woorden, wij en onze spullen geraken daar gewoon niet. Dus wat doen wij als astronomen om meer te weten te komen over onze kosmos? We doen wat we altijd al gedaan hebben. We berusten ons op de eigenschappen van het licht. We doen een beroep op dat licht, want dat licht verplaatst zich veel sneller dan alles wat wij hebben aan technologie. Nu, dat licht van onze zon bijvoorbeeld doet er acht minuten over om tot bij ons te komen. We zien met andere woorden onze zon zoals zij acht minuten geleden was. Het licht van die meest nabije ster, waar we tientallen duizenden jaren naar op weg zouden zijn, doet er vier jaar over. En zo vinden we dan via het licht de toegang tot een nieuwe afstandsmaat. We kunnen zeggen dat onze zon staat op acht lichtminuten en dat die nabije ster staat op vier lichtjaren. En zo is het dat wanneer wij dieper in de kosmos sturen met onze telescopen, dat we eigenlijk verder terugkijken in de tijd, verder in het verleden. Dan kan ik nu verder gaan met die vraag, zijn wij alleen? bestaat buitenaards leven. Maar wat is leven? Wetenschappers uit verschillende vakgebieden zijn het nog altijd niet eens over wat de definitie is van het leven. Er zijn er honderden in omloop. Maar wat duidelijk is, is dat elke definitie die wij zullen creëren, getint is door het feit dat wij mensen zijn en dat wij kijken naar die kosmos vanuit ons mensenperspectief. Nu is het ook zo dat onze aarde de enige planeet is waar wij tot nu toe leven kennen. En ergens anders, onder andere omstandigheden, kan dat leven er heel anders gaan uitzien. Nu, wij zien onszelf ook heel graag als het eindpunt of toch een hoogtepunt van de evolutie hier op aarde. Maar als we kijken aan de boom van het leven zijn wij eigenlijk maar een minuscuul klein twijgje. We zijn maar één etappe in een evolutie die hier al miljarden jaren aan de gang is en die hopelijk ook nog even zal doorgaan. Nu, als we teruggaan naar het begin van ons zonnestelsel, dan is die aarde, onze aarde, ontstaan samen met de zon en alle andere planeten uit een soort kosmische, ronddraaiende, gigantische pannenkoek, gemaakt van materiaal van gestorven sterren. In het begin van die historie van ons zonnestelsel was het daar een echte heksenketel en die aarde had een beetje tijd nodig om af te koelen maar onderzoek uit gesteente leert ons dat al na een aantal honderden miljoenen jaren en dat is heel snel dat er zich dan al leven begon te ontwikkelen en in wat een variëteit al het leven dat we zien op aarde zo'n groot spectrum dat moet ons eigenlijk hoopvol stemmen voor het vinden van leven elders nu, niet alle planeten zijn bewoonbaar. Op onze aarde hebben we leven. En wat voor het leven op onze aarde een heel belangrijke rol heeft gespeeld, is vloeibaar water. Nu, wij noemen een planeet bewoonbaar wanneer er vloeibaar water kan voorkomen, omdat dat op onze planeet een belangrijke rol heeft gespeeld. Nu, opdat er vloeibaar water kan voorkomen op een planeet moet die planeet zich in haar zonnestelsel bevinden op een soort ideale afstand van de ster. De planeet mag niet te dicht bij de ster staan, want dan is ze te heet en dan verdampt dat vloeibare water. Ze mag ook niet te ver staan, want dan is het te koud en dan bevriest dat water. Dus er is een soort optimale zone, die noemen we de bewoonbare zone, waarbinnen een planeet vloeibaar water kan hebben en dus per definitie voor ons bewoonbaar kan zijn. Als we kijken in ons eigen zonnestelsel, dan bevindt die aarde zich pal midden in die bewoonbare zone. En Venus en Mars liggen op de rand. Nu, het zou kunnen dat er ooit op Mars zich primitief leven heeft beginnen ontwikkelen. We zijn daar momenteel onderzoek naar aan het doen, want Mars had vroeger waarschijnlijk een dikkere atmosfeer. Nu is het ook zo dat wij vasthangen aan dat vloeibaar water, maar misschien kan er ook leven ontstaan in andere omstandigheden. Denk maar onder een dikke ijskorst verder weg van de zon of bijvoorbeeld met vloeibaar methaan in plaats van vloeibaar water. En daarom gaan we binnen ons zonnestelsel ook enkele manen van Jupiter en Saturnus verkennen op zoek naar leven. Zo zit het dus in ons zonnestelsel. Maar hoe zit het elders? Wanneer we op een heldere avond naar boven kijken, zien we duizenden sterren welke van die sterren hebben planeten en is er daar misschien ook leven? De eerste exoplaneet werd gevonden iets minder dan een kwart eeuw geleden. Dus dat is heel recent. En sindsdien zijn er duizenden gevonden. Zo'n exoplaneten zijn a priori niet zichtbaar, hun sterren wel. Dus we moeten eigenlijk heel slimme technieken ontwikkelen om het bestaan van die exoplaneten af te leiden van de ster zelf. En Enkele van die belangrijke technieken ga ik nu beschrijven. Bij een eerste techniek is het zo dat die planeet en die ster dat die eigenlijk via de zwaartekracht aan elkaar trekken. En als gevolg daarvan gaat die ster een beetje heen en weer wiebelen. We noemen dat de wobbeltechniek. Uit het licht van die ster leiden we af dat die ster heen en weer gaat. Een andere techniek berust op het feit dat het soms zo kan zijn dat een planeet voorbij trekt aan de sterschijf. Daardoor wordt een klein beetje van het licht van de sterschijf afgedekt door de planeet. Dus we zien tijdelijk een klein dipje in het licht van die ster, periodisch. En zo kunnen we dan aantonen dat er misschien een planeet is. Nu, je kan dat eigenlijk vergelijken met een kleine vlieg, een mugje. Dat vliegt rond een heel heldere straatlamp, maar dan aan de andere kant van de stad. Dus Vandaag de dag hebben wij die precisies om zulke kleine effecten te gaan aantonen. Nu, op die manieren hebben wij tot nu toe al duizenden exoplaneten gevonden. Vandaag de dag staat de teller op 3587 planeten. En die aantallen gaan eigenlijk bijna elke dag omhoog. Dus ik check elke dag opnieuw en ik zie dat het echt wel in de hoogte gaat. Nu, van die duizenden planeten zijn er maar een aantal tientallen bewoonbaar, volgens onze definitie. Maar toch nog altijd, nog altijd veel. Nu, dat ze bewoonbaar zijn, wil ook nog niet zeggen dat ze bewoond zijn, natuurlijk. Hoe kunnen we dat achterhalen? Dat is nog moeilijker dan het bestaan van een planeet gaan aantonen. Maar een manier om te achterhalen of er leven zou kunnen zijn op een planeet is door te gaan kijken wat zien wij op aarde als tekenen van leven. Onze aarde heeft een atmosfeer en daar vinden we ozon, daar vinden we water, daar vinden we zuurstof. Dat vinden we terug in de atmosfeer. Als we nu met heel slimme technieken kunnen proberen te achterhalen of er in die atmosfeer van die exoplaneet, die we dus niet rechtstreeks zien, ook zulke gassen zijn, dan zou dat wel eens kunnen wijzen op leven. Primitief leven of geëvolueerder leven. Maar hoe zit het met intelligent leven? Kunnen we niet op een manier ook aantonen dat er elders intelligent leven is? En ook daar gaan we weer kijken naar hoe wij onszelf gedragen. Want sinds een eeuw is onze planeet heel erg luid in radiogolven. Onze soaps en onze radioprogramma's gaan eigenlijk met de lichtsnelheid de ruimte in. En bij gevolg kunnen Beschavingen op een aantal tientallen lichtjaren afstand, die mee volgen als ze voldoende precieze apparatuur zouden hebben. Nu kan je ook zeggen, wij zouden die signalen eigenlijk expres heel luid en duidelijk kunnen uitsturen, zodat ze het nog beter kunnen horen. Dat zouden we kunnen doen, maar sommige wetenschappers, waaronder Stephen Hawking, waarschuwen ons voor het gebruik van zulke methoden om aliens aan te trekken, want ze zouden het misschien eens niet zo goed in ons kunnen voor hebben. Nu omgekeerd kan je ook zeggen wij maken lawaai, misschien maken zij ook lawaai in radiogolven. En dan kan je gaan kijken van zien wij radiosignalen van andere beschavingen. En dankzij het project SETI, SETI staat voor the Search for Extraterrestrial Intelligence, dus de zoektocht naar buitenaardse intelligentie. Dankzij dat project zijn wij daar al een vijftigtal jaar mee bezig. En tot nu toe hebben we nog niets gevonden. Nu, waarom? Je zou kunnen zeggen, misschien gaat het om heel intelligente beschavingen, die zo slim zijn dat ze zich niet willen laten kennen. En dat ze zich als camouflagetechniek gewoon stilhouden. Dat zou kunnen. Wat ons hier ook parten speelt, zijn die gigantische afstanden. natuurlijk, Want die signalen verplaatsen zich aan de lichtsnelheid. En herinner je u, onze zon staat op acht lichtminuten, dus we zien haar licht zoals het acht minuten geleden was. Radiogolven gaan met dezelfde snelheid, dus acht minuten. Onze nabije buurster, vier lichtjaar. Dan de rand van onze eigen melkweg, onze galaxie, op 75.000 lichtjaar en dan de nabije galaxie, onze buurgalaxie, op 2,5 miljoen lichtjaar. Probeer maar eens een intergalactische conversatie te voeren als je met zulke vertragingen zit op je lijn. Maar wat ook een rol speelt, is de levensduur van een beschaving. Wij zijn nu al wel 100 jaar aan het broadcasten, lawaai aan het maken in radiogolven, maar hoe lang gaan we dat nog doen? Hoe lang bestaat een zogenaamde intelligente beschaving voor ze er meer mee ophoudt, mogelijk zelfs door haar eigen toedoen? Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat er over 10.000 jaar een signaal van ons wordt opgevangen, maar dat wij er al lang niet meer zijn. Wat hierbij aansluit, is een quote die ook mee werd gestuurd met die gouden grammofoonplaten: een quote van US President Jimmy Carter, die toen president was van de Verenigde Staten waarin hij zegt, wij proberen onze tijd te overleven om in die van jullie verder te kunnen leven. Een boodschap van hoop dat wij er nog altijd zullen zijn als het dan eindelijk zover is. Nu, bestaan er buitenaardse wezens? Zijn wij alleen? Als we denken aan die gigantische aantallen van sterren in ons universum, aan de gigantische aantallen van planeten die we tot nu toe al gevonden hebben, waarvan er ook vele bewoonbaar zijn, en dan de gigantische variëteit aan leven op onze eigen planeet, dan kan het bijna niet anders of ze zijn er, die buitenaardse wezens. Maar dit onderzoek staat echt nog in kinderschoenen. We hebben als het ware nog maar een glasje water opgeschept uit een oceaan van mogelijkheden of misschien beter een... Handje zand uit de Sahara. We staan hier echt nog aan het begin. En dus daar is nog heel veel te ontdekken. Nu, over 40.000 jaar zal onze Voyager voorbij zuizen aan de meest nabije ster. Maar het kan mogelijk nog miljoenen of miljarden jaren duren eer die platen worden gevonden. En waarschijnlijk zal dat nooit gebeuren. Maar intussen. Kunnen wij er wel vrij zeker van zijn dat ze er zijn, die buitenaardse wezens, en dat ze even alleen zijn als wij? <applacht>